Eduarte is een uitgebreide database. Als je Eduarte opent, begin je op de homepage. Hier vind je allerlei informatie, bijvoorbeeld signalen van afspraken, welke handelingen je moet doen als en begeleider, en ook of je presentie moet invoeren. Als je verder klikt, dan zie je een tabblad deelnemers. Hier vind je alle deelnemers van ons ROC en je kan filteren op de deelnemer die jij zoekt. Datzelfde kan je doen met groepen. Je kan filters aanbrengen en de juiste groep zoeken. De medewerkers, mocht je medewerkers zoeken, dan kan je dat hier ook doen. Bij onderwijs zie je alle opleidingen die we in, uh, in huis hebben. En bij relatie zie je de uh, BBV-bedrijven waar we contacten mee hebben. Onder het tabje Beheer kan je zelf instellen welke dingen je wil zien en hoe je ze. Um, hoe je ze zeg maar instelt voor je eigen Eduarte omgeving.